Mijn naam is Garib, ik kom uit Aleppo, ik speel luid en ik zing. mini opera is heel belangrijk, steun alsjeblieft.